S'avonds doe ik mijn ring af. Ik leg mijn ring altijd op tafel. Alia pakt eerst een kopje koffie. Daarna gaat ze werken. Aaron gaat donderdag op reis. Hij vindt dat... Leuk! Aron is dokter. Hij werkt in het ziekenhuis. Aron is schilder. Hij schildert meestal huizen. Abdul stuurt zijn familie elke week een e-mail. Hij schrijft dan over... ...zijn werk. Abel is op school. Hij heeft... ...les. Ahmed is klaar met school. Hij gaat werken. Adam is aan het koken. Hij maakt rijst. Ahmed brengt zijn zoon naar het vliegveld. Zijn zoon gaat Op reis. Aiden is bij de bakker. Hij wil... een brood. Alek gaat naar school. Hij wil graag... studeren.